In deze video vertel ik over de fases in een online les in Microsoft Teams en dit is deel 6, kennis testen. Het is van belang om studenten regelmatig te testen en te herinneren aan de kennis die ze eerder hebben opgedaan, zogenaamd retrieval practice. Daardoor beklijft de kennis beter door het over een langere periode uit te spreiden. Geef regelmatig oefentoetsjes en daarvoor zijn er eigenlijk online hele geschikte tools beschikbaar en ook binnen Microsoft Teams. Gebruik bijvoorbeeld een Forms poll in een kanaal en daarbij kan je één meerkeuzevraag stellen waardoor je heel snel kan zien of de groep het begrepen heeft. Je kan ook een uitgebreidere quiz doen met bijvoorbeeld uh, Forms waarbij de vragen worden nagekeken door Forms en je ook nog extra feedback kan inbouwen. Ook een kahoot quiz kan leuk zijn voor de afwisseling. Bespreek in ieder geval wel de antwoorden hierbij, want uiteindelijk leren studenten het meeste van de feedback die ze krijgen nadat ze de quiz hebben gedaan. Deel verder geen persoonsgegevens in dergelijke tools. Dus overleg als je een nieuwe tool wilt gaan inzetten, eerst met de functionaris gegevensbescherming van jouw instelling. Achtereenvolgens zal ik drie zaken laten zien. Ik ga eerst de Forms, Poll en Quiz functie laten zien. Vervolgens zal ik kort laten zien hoe Kahoot binnen Microsoft Teams is geïntegreerd. En ik wil ook nog aandacht besteden aan een zogenaamde Escape Room in OneNote. Met Forms heb je binnen Teams een laagdrempelige tool om op twee manieren kennis te toetsen. Je kan een eenvoudige vraag stellen via een Forms Poll... En dan heb je één vraag, een meerkeuzevraag, waarbij mensen anoniem reageren en krijg je alleen de percentages te zien bij de verschillende antwoorden. En je hebt ook een quizfunctie binnen Forms, waarbij je de quiz ook als opdracht uh, kunt koppelen binnen Microsoft Teams. En daar wordt bijvoorbeeld alle antwoorden nagekeken en kun je ook feedback per vraag inbouwen. Ik zal beide functies laten zien. Ik neem nu deel aan een online les in Microsoft Teams en ik heb hiervoor een apart scherm openstaan. Maar wanneer ik de pollfunctie wil gebruiken binnen de chat, dan kan ik dat helaas hier niet meteen toevoegen. Hiervoor moet ik op het andere scherm zijn, dus waar de vergadering daadwerkelijk plaatsvindt. En hier onder de, uh, de les kun je klikken op beantwoorden en daar kies je dan voor de pollfunctie. Die staat hier, forms staat daarbij. Wanneer je daarop klikt, krijg je een nieuw schermpje. Daarin kun je je vraag plakken. En je kunt daar ook verschillende opties onder plakken. En die kun je ook uitbreiden door optie toevoegen te klikken. Je kunt ook meerdere antwoorden laten geven. Maar uh, dit is voor het voorbeeld voldoende. Ik klik op opslaan. En nu zie je hoe de, uh, hoe de vraag eruit zal zien. En ik klik op verzenden. De vraag wordt dan getoond in de chat bij de vergadering. En ik zie hem dan ook in het vergaderscherm zelf zie ik hem verschijnen. Uh, en de studenten kunnen dan bijvoorbeeld een vraag beantwoorden en kiezen op. En klik op stem verzenden. Je ziet dan meteen in het overzichtje hoeveel reacties er zijn geweest en welke antwoorden gegeven zijn. Maar dit is dus een anonieme manier om de kennis te bevragen. Naast het inzetten van een Forms poll kun je ook een Forms quiz gebruiken. Wanneer je bij opdrachten zo'n quiz wilt laten maken, dan kun je hier klikken voor maken. En kies je voor quiz. Je krijgt dan een venster waarbij je gaat naar je eigen vormsomgeving. En je kunt meteen daar zoeken naar quizzes die je al eerder hebt gebruikt. In dit geval kies ik voor voorbeeld quiz. Maar ik kan hier ook een hele nieuwe quiz maken. Wanneer ik deze heb gemaakt of ik heb hem hier gekozen, klik ik op volgende. En ga ik eigenlijk net zoals altijd een, uh, het formulier verder invullen voor deze opdracht. En studenten krijgen dan als bijlage dus de quiz in beeld. Dit is een manier om het via de opdrachtenfunctie te doen. Je kan ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld via een tabblad de quiz te tonen. Wanneer je daarop klikt en je klikt op Forms, kun je ook hier weer of een nieuw formulier maken, of je kiest voor een bestaand formulier en je klikt op opslaan. Zo wordt het quiz getoond in een apart tabblad. Ook hier geldt weer voor dat studenten het meteen kunnen invullen en achter de schermen in de app Forms zie jij de antwoorden binnenkomen. Wil je het terugvragen van kennis wat interactiever en wat flitsender maken of gewoon een spelelement toevoegen dan zou je ook Kahoot kunnen gebruiken. Kahoot is een tool die al veel mensen wel kennen, maar nog niet iedereen weet dat deze ook geïntegreerd is in Teams. Wat je hier moet doen, is in ieder geval klikken op het plusje voor een nieuw tabblad en daar zoeken naar Kahoot. En daar zie je hem al verschijnen. Klik op toevoegen. En er zal een tabblad worden toegevoegd met Kahoot. Eerst moet ik inloggen. En op dit moment heb ik een tabblad voor Kahoot, met daarin ook meteen de Kahoot's die ik alles heb gebruikt. Ik kan ook nieuwe quizzes maken, dat kan ik dan beter via de Kahoot-site doen, maar ik kan bijvoorbeeld deze quiz hier meteen spelen. Als ik daarop klik, kan ik kiezen voor een uh, live quiz. Dus dat doe je bijvoorbeeld als je je scherm deelt in een online les. Maar je kunt ook een self-paced learning kiezen, oftewel studenten bepalen zelf wanneer ze de quiz gaan doen. Ik zal deze even laten zien. Ik klik op Assign. Ik moet hier een datum instellen voor wanneer het af moet zijn. Ik kan eventueel de volgorde van de vragen nog aanpassen. Ik kan ook de timer aanzetten. En dan klik ik op Create. Op dit moment wordt de challenge, zoals het wordt genoemd, wordt gestuurd. In het kanaal Algemeen, daar zie je nu de challenge hier staan. De studenten krijgen hier ook een berichtje van. Je kunt meteen hier klikken op Open Challenge. En dan begint meteen de Kahoot Quiz te spelen. Eigenlijk werkt die net zo als ook live. Maar hier heb je dus de mogelijkheid om gewoon een bepaalde, met een bepaalde deadline te plaatsen. En dan kunnen we beginnen. En eigenlijk werkt het net zo als een andere standaard quiz. Je krijgt ook de muziek erbij. En op deze manier kun je dus de hele quiz maken. En achter de schermen kun je dus ook zien wat de studenten precies daarin gedaan hebben. Dus een leuke manier om wat uh, interactief uh, en met een spelelement met uh, het toetsen om te gaan. Nog wel een belangrijke opmerking bij de inzet van Kahoot. Uh, wanneer je verder niets doet met de resultaten, dan zal er ook weinig aan uh, kennis worden overgedragen en zullen de studenten er weinig van leren. Dus uh, zorg in ieder geval dat je terugkomt op wat er ingevuld is in de Kahoot en kijk ook uh, vooral naar het onderzoek wat daarnaar gedaan is, wat je kan vinden in het artikel op vernieuwendewijs.nl. En de link heb ik bij de beschrijving van de video geplaatst. Een laatste mogelijkheid om een soort van uh, gaming element toe te voegen aan het toetsen van kennis is de OneNote Escape Room. En ik zal wat laten zien over de mogelijkheden om hierin kennis te toetsen. Het idee van een fysieke escape room is natuurlijk dat je allerlei puzzels oplost om uiteindelijk de uitgang te vinden. In een OneNote bestand zou je dat kunnen vormgeven met behulp van secties. Secties kun je namelijk voorzien van een wachtwoord, zodat het voor studenten nodig is om iets op te lossen, daar een antwoord op te krijgen en dat antwoord weer te gebruiken om de volgende sectie te openen. In dit voorbeeld waar ik de link voor bij de beschrijving heb gezet, uh, heb ik wat uh, zaken op een rij gezet rondom verschillende Office 365 apps. Ik zal kort laten zien hoe het werkt. Hier staat om de sectie vraag 1 te ontsluiten, moet je het wachtwoord OneNote gebruiken. Dus dat zal ik laten zien. Ik klik op sectie 1 en sectie 1 is beveiligd. Dus ik moet hier eerst klikken, dan het woord OneNote invullen. En ik zeg oké. Okay. En dan verschijnt de eerste vraag. De... Uh, de vragen zijn dus ook meteen, geven meteen het antwoord voor, het wachtwoord voor de volgende sectie. Tot je uiteindelijk bij de oplossing bent. En daar kun je nog een soort van samenvatting geven van, van alle kennis die hierin is uh, uh, vormgegeven. Je kunt in OneNote natuurlijk filmpjes plaatsen, je kunt er teksten inzetten, je kunt er plaatjes in plakken, linkjes inzetten. Uh, wiskundige formules. Uh, eigenlijk zijn er uh, oneindig veel manieren om je vragen daarin vorm te geven. Dus je kunt dit heel goed gebruiken om studenten aan het werk te zetten met bepaalde kennis. En om te kijken of ze, en hoe snel ook, ze de eindstreep hebben gehaald. Uh, je kunt hier ook een bepaalde beloning aan verbinden, natuurlijk, om het nog wat spannender te maken. Maar in ieder geval is uh, zo'n OneNote Escape Room een leuke manier. Om, eh, om met kennis toetsen om te gaan. Wil je hier meer over weten, kijk dan in de beschrijving bij de video ook naar de blogpost die ik hier al eerder over heb geschreven. En kijk ook naar het eh, voorbeeld waar ik ook de link van heb geplaatst. Samengevat komt het dus hierop neer wat betreft het kennistoetsen binnen Microsoft Teams. Zorg voor regelmatig herhalen van het toetsen van de kennis, zodat studenten actief aan de slag gaan met het verwerken daarvan. Gebruik forms, polls of quizzes om deze kennis binnen Teams te toetsen. Voor de gamification en voor, de, uh, ja, voor een extra spelelement kun je Kahoot inzetten wat geïntegreerd is. Of gebruik een escape room in OneNote zodat je alles zelf kunt vormgeven. Wil je meer weten over effectieve didactiek en de rol die ICT daarbij kan spelen, dan raad ik deze bronnen aan